Ja, waar? ja Hangar? je uh, zien, gps. Ja, ja maar uh, hieraf, het zit op het vliegveld. Port van hem. Een... Hier omhoog of uh, ja, wat sneller? Afstand. Ja. Gooi je alles aan? Ik uh, zal je eventjes de boel uh, vertellen. Goed, al zometeen linksaf. Ja. Ik ben eentje met toestemming. Nee, hey, nog geen verdere details beschikbaar behalve dat er al een BAVTP is. Oké. Okay. Nou, oh, doorrijden je hebt ook geen zin in hè? Nee. 88-1 te plaatsen. Renomatie gestart ook. Oké, renomatie is gestart, uh, hoor ik. Ja. Neem jij zo meteen voor de zekerheid de ARD mee? Ik geloof dat de 8801 alleen is. Ik weet niet of je een ARD heeft. Hoe die überhaupt ja, uh, is. Uh, dan even knopje en klik van uh, achterbak los. Ja. Hier eraf, hè, denk ik. Uh, Snel volgende afslag, ja. Die volgende rechts. Ja, rechts. En dan uh, hier aan je rechterkant weer de afslag. De Alpha poort. snelste. Ja. ja. Uh, de brandweer uit ook al zien Ja. Ik haal die wel even in hoor maar motor rijdt achter ons. Ik weet niet of ze het zo leuk vinden om ingehaald gehaald te worden. Ja, we moeten we een sneller auto hebben. <laughs> Hier uh, voor de rechts. Ja, serena gaat uit. Ja, ik uh, zal de lampen zo tegen doen. Zeg maar wanneer. Ja, blauw gaat eraf. Ja. En ik zal oranje even aanzetten. Nou, brandweer is van een vliegveld, dus je zult ook de weg wel weten. We gaan er eerst even heen, kijken of de angetoon alleen assistentie nodig heeft. Neem aan van wel hier uh, ja. links te baan. benieuwd waar dat dan is ik wist niet of het al werkzaamheden of zo waren ja twee dankbaar is om meteen een linkerhand volgens mij is er iets uh, ja ik weet niet precies wat er aan de hand is het enige wat ik weet is dat er een animatie is en dat de te plaatsen is dus uh, zal niks uh, ja even kijken ah, dat is wel leuk ik kom al even snel mee uh. Echt niet plaatsen. had jij de ID gepakt ja uh, ja. Het is bovenneming aan. Dan maar zo. Ah, verlossers. Ja. Hey. Hoi. Heb jij een AED? Ik had mijne niet in de auto. We, we hebben de AED ja, bij, mijn collega zal je helpen. Yes. De brandweer komt ook hoor. Laten we ja. check. Die kan dan overnemen denk ik. kunnen wij ja. de ambu opvangen. Ja, ik ga richting Almu. Heb je al iets gehoord van ze? Uh, nee, nog helemaal niks. Ambulance staat hier in de koppeling met de Marge C, kom eens uit. Zegt u het maar even. Ja, uh, wat is jullie aanrijdtijd ongeveer? Ja, bijna de onderste ring op, uh, vanaf de snelweg. Oké. Okay. Uh, jullie zijn niet bekend op vliegveldterrein neem ik aan, dan kom ik jullie opwachten. Ja, wij rijden naar poort Alpha, dat was ons uh, aanstuurpunt uh, even. Poort Alpha, linkerpoort. Yes, ik kom eraan. Dank u. 8801 hier de 882 Ja geen bericht Ja ik ga even die ambus opwachten die komen eraan hoor Ja dat is vernoemd ik, ik, ik ga de brandweer hier aansturen dat die uh, de renovatie even overneemt over Ja begrijpen. 8802 voor eenheden nog niet ter plaatse wie is nog onderweg vanuit Marisch C De 8806 is over uh, kun je misschien ook even kijken of er een van de ambu's nog moet worden opgevangen? Ik weet niet of ze samen komen of uh, apart? Ik, uh, ik geloof dat ik ze nu samen voorbij wijze rijden Oké, okay, dan ga ik uh, die nu opwachten. Kun jij misschien uh, aansluiten? Goedendag. Hey. Voor jullie uh, even blauw uit, oranje aan. Uh, reanimatie is inderdaad gestart. Uh, door BFV, inmiddels overgenomen door Marshall C en Kamar. Of uh, Marshall C en Brandweer. Ja top. Ja? Volg mij maar. Hoor je mij nog steeds via de Porto? Ja, positief, ik hoor okay. Komt er nog iets aan vanuit jullie? Nee, vanuit ons uh, is dit alles op dit moment. Twee is oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht 0-1 hier, de 02. 2 Ja, geen bericht. Ja, ik kom met twee almu's jullie kant op. Uh, is er nog verandering? Nou, een negatief, uh, persoon nog steeds niet bij Kennis eerste schok toegediend. Geen reactie erop. Uh, brandweer doet nu beademing ik ben uh, bezig met hangmassage Heel goed, we zijn er zo. Uh, motor, het is dus, uh, een stuk terug. Wat zal ik voor je meenemen? Ik geef je even mijn uh, zuurstof en mijn lifepack. Ik pak even spoedtas. Mijn collega neemt de Lucas een zuurstof mee, dus uh, dat scheelt weer. Hier staat de uh, lifepack, Ja. ja. Oké. Okay. En zuurstof. Waar is het? Uh, boven. Boven, oké. Okay. Er brandt weer meerdere collega's van ons, dus qua zou het uh, moeten lukken. Oké, okay, toppie. Wat is er vanuit jullie al uh, gedaan? Collega, kun je even kijken? Dan kom je maar gerend. ik weet niet. Uh... Uh, even kijken, wat ik net hoorde, ik weet niet of je het ook hoorde. Eén shock toegediend, geen reactie daarop. Ze zijn er bezig met beademing en compressies. Oké. Okay. Jongens, los. Tweede schok. Afstand. Oké, nee, opgeladen. Druk schok schokknop in. Alsjeblieft. Ja, ga maar weer door. Ja, wil je verder dat ik verder ga met de uh, saage of neem jij hem over? Tweede schok inmiddels heren. Ja, tweede schok toegediend. Nee, Oké uh, collega, we gaan de Lucas vast uh, eronder leggen. Iemand even kan helpen met zijn rug op te tillen, dan gooi je weer even de plank eronder en dan kan die Lucas erop. Lekker ja. helpen. 3, 2, 1. Ik ga even Planeur. snel bekijken wie beneden Planeur. daar Planeur. staat. Oké, okay. okay. ja, ik Lucas erop. Ja, 30, 2. Nou, misschien die BV'er, die was gestart, want die was wel weg toen... Uh... Ja, Zullen we ook al uh, zuurstof in elkaar Wat zetten? Goeiedag. Hallo. ben je Vea van net? Ja, ik ben even alles aan het opschrijven wat er uh, gebeurd is. Ja, oké. Okay. Uh, voor, voor jou alvast, hè? dan kan ik misschien doorgeven aan de ambulance. Was je erbij toen het gebeurde? Uh, ja. En hij viel zomaar om, of? Uh... Ja, zomaar. Oké, okay. ken je hem goed? Is collega van je? Ja. En uh, is hij ergens mee bekend? Hartproblemen dan vooral? Dat je weet. Ja, laag uh, bloed of wel uh, suikerziekte. Lage, lage bloeddruk bedoel je dan of lage, bekend met uh, diabetes? Uh, diabetes. Oké, okay, goed. Uh, nog verder iets wat ik moet weten? Uh, nee. Oké, okay, goed nou, goed gedaan in ieder geval. Uh, tijdig al meer dan. Ik geef het even door, bedankt hè. Ik ga er even snel doorgeven dan. Goed. Oké okay, jongens, weer output. Even een uh, milligram adrenaline erbij. We hebben op dit moment een stabiel ritme op zich. Uh, ik weet niet of iemand even uit de ambu beneden een wervelplank kan pakken. Ja, doe maar. Moet meelopen, Kamal? Uh, ja, doe maar. Hey, Oké, Dan Voor jullie. Uh, ja? BFV'er is weer terug, die was even weg, ik weet niet precies waarvan. Uh, Tevens een collega van hem heeft gezegd, het bekend hem is diabetes. Ik zie in dit verhaal niet echt uh, of het van toepassing is, maar ik dacht, meld het even. Nee, hey, top, dan uh, gaan we daar ook even naar kijken. Wat gaan jullie doen? Um, nou, ik denk zo de trap af. Hij heeft op zich uh, alles stabiel op dit moment. Mm -hmm. Hij is geïntubeerd. En dan uh, spoedtransport richting het Erasmus. Oké, okay, want dat worden dan twee motoren en wij hebben geloof ik niemand die VTB kan uitvoeren. Maar misschien tot er een Audi vanuit de uh, uh, politie kan komen. Moet je maar even kijken of je dat kan regelen. dan. Uh... Ik ga meteen even navragen en dan wacht ik die op bij de poort. En dan kom ik samen met die Audi maar. naar hier. Of zeggen jullie, we komen alvast naar de poort. Uh, ja, als jij met die Audi bij die poort wacht. Ja. Dan uh, komen wij daar wel zo naartoe. Goed, dan zetten wij eerst een kruispunt af. Als je weer eruit rijdt, zelfde poort, rijden jullie met de motoren daar naartoe. Uh, Kruisbord wordt afgezet, Audi staat jullie op te wachten. En dan kunnen we vanuit daar meteen verder. Ja, ja? helemaal top, dank je. Yo, succes ja, verder. Ja jongens, daarop en dan uh, gaan we tillen. Check. Op 3 neem ik aan. Ja, 3 omhoog en dan 6 uh, uh, rustig op de trap af. En dan 4, 5, 6. Zeg, wij gaan uh, snel even alles ja. klaarmaken. Als het is goed is dus komt er een Audi. Ja, Ik had al even via de portal even met uh, Alfa contact opgenomen dat we er doorheen kwamen zo. Alfa ja. Ik vraag even snel uh, OPS of er een Audi van de politie kan komen. Ja. OPS 8802. 8802 geen richt. Ja, kan er vanuit uh, de politie toevallig een Audi A6 komen of iets in die richting van het teamverkeer voor een VTB? Ja. Ik ga contact opleggen met Team Verkeer komt te er zo snel mogelijk voor de woord, die kant erboven. Ja die kan er richting poort uh, Alpha komen, daar wacht een T6 van de Kamar hem op. Over? Ja, opgenomen. Ja, 2 uit. Oké. Okay. Auto 801 meegeluisterd, Ja, uh, uh, yeah, 01. Ja, meegeluisterd. Goed, dan uh, rijden we richting poort, zetten we daar meteen kruispunt af en dan komt die Audi hopelijk zo snel mogelijk. Yes, ik uh, begeleid uh, de ambulance alvast vanuit hier uh, richting uh, portaf over. Ja, als jij even bespreekt met de motoren hoe ze het gaan doen dan uh, yes. kunnen VTB zo opzetten. Ik zet hier links alvast af. Als jij de hoofdbaan een beetje verzorgt, deze dus, deze drie, dan yeah. kijk ik of die taxi's ook een beetje snappen dat ze er niet langs mogen via de andere baan. Nu staan blijven ja? al iets aankomen. Ja. dat weer eentje. Ja. 880 801 ja. oh, hier, de 02. Ja, geen bericht. Ja, de Audi is op plaats. Ik zorg dat hij in uh, incidentkanaal 21 komt. Dat hij met jullie een koppeling staat. En dan uh, ik zie jullie aankomen trouwens. Ja, dat is van ja. Ik wilde net zeggen, wij rijden nu op uh, de gate af over. Toppie. Even snel voor jou, naar de reanimatie geweest. Daar is al nu inmiddels al. Samen twee motoren zal het richting Erasmus worden. Ja, is het. Je staat, als je incidentkanaal 21 pakt, dan sta je in de koppeling met alle eenheden. Ja, ik ga hem even op incident 21 pakken. Toppie. Keren we? 47 Portojack, incident 21. Ja, check. Luister duidelijk. Bob. Nou, bedankt uh, voor het wachten meneer. Jongen jongen. Zijn we nog iets vergeten op vliegveld? Niet dat ik weet, ja misschien de AED nog boven, maar. Nou ja. Die pakken we dan wel weer uit het magazijn. Ik weet niet of de. Dit is een 01 geloof ik. Of hij de AED uh, mee had genomen. Ja. Hoi. Hey. Had jij onze hey. AED? Uh, ja. ja, die heb ik uh, ah. achterin. top. Zullen we even naar Kamar bij rijden en daar eventjes alles uh, uitwisselen? Ja, dat stond niks meer. Niemand meer die moest worden nee. opgevangen. Nee, alles is geregeld. BFV die heeft. Uh, Hulp gezocht, die heb ik doorverwezen en voor de rest uh, ja, is het allemaal nu uh, klaar. Oké, okay, ik volg jou. Yes, stop. Laten we hopen dat hij het allemaal overleefd heeft. Dus we waren dat is goed als snel bij. Snel een AED erbij, dus uh... yep. dat is Hopelijk een maar de, de goede zaak. Ja.